De rechter kan een wederpartij veroordelen tot betaling van een dwangsom. Voor het geval zij niet aan de hoofdveroordeling voldoet. Dit arrest van de Hoge Raad gaat over de uitleg van het begrip hoofdveroordeling in deze dwangsomregeling. Dat begrip kan worden omschreven als een bevel van de rechter om iets te doen, niet te doen of te geven. Is daarvan sprake als de rechter een voorwaarde van zekerheidsstelling heeft verbonden aan de uitvoerbaar verklaring bij voorraad van zijn vonnis? Dat is de vraag die in dit arrest wordt beantwoord. Een rechtelijke uitspraak kan, na betekening, ten uitvoer worden gelegd. Het instellen van een rechtsmiddel schorst deze ten uitvoerlegging tenzij de rechter de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard. Daaraan kan de rechter de voorwaarden verbinden dat zekerheid wordt gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Is dat in eerste aanleg niet gebeurd, dan kan dat in hoger beroep alsnog. Door toewijzing van een incidentele vordering kan aan de uitvoerbaar verklaring bij voorraad alsnog de voorwaarden van zekerheidsstelling worden verbonden. Dit laatste is ook in deze zaak gebeurd. Het Hof heeft aan de uitvoerbaar verklaring bij voorraad alsnog de voorwaarden verbonden dat binnen zeven dagen een bankgarantie zou worden verstrekt. Tot zover niets bijzonders. Opvallend is echter dat het Hof daaraan ook een dwangsom heeft verbonden. Voor iedere dag dat geen zekerheid zou worden gesteld, zou een dwangsom van 15.000 euro worden verbeurd. Dat had het Hof volgens de Hoge Raad niet mogen doen. Hij legt uit dat het niet stellen van zekerheid slechts tot gevolg heeft dat het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad is. De wederpartij loopt dan het risico dat de tenuitvoerlegging van het vonnis wordt geschorst, doordat hoger beroep wordt ingesteld. Daarmee houdt de voorwaarde van zekerheidsstelling echter niet een bevel tot zekerheidsstelling in. Het is de wederpartij ook niet verboden om het vonnis ten uitvoer te leggen zonder zekerheid te stellen. De Hoge Raad concludeert dan ook dat geen sprake is van een hoofdveroordeling in de zin van de dwangsommeregeling. Het Hof had de voorwaarde van zekerheidsstelling dus niet mogen versterken met een dwangsom.